Een conjunctivus in de hoofdzin kun je op vier manieren vertalen. We kijken eerst even naar de eerste manier. De eerste manier is die van de prohibitivus, namelijk het verbod. Hij lijkt hierin best wel op een imperativus. De volgende twee zinnen betekenen precies hetzelfde. De eerste zin, ne digas me nasum voidum aberen. betekent, zeg niet dat ik een lelijke neus heb. De tweede zin betekent zoals gezegd precies hetzelfde, maar dan staat er geen dikas praesens, maar diexeris, perfectum. Deze tijden zijn in de prohibitivus inwisselbaar. Het perfectum komt net iets vaker voor. Deze vorm is te herkennen aan het woordje nee, waarmee de zin vaak begint, en aan het feit dat er meestal een vorm van jij of jullie gebruikt wordt. De bovenste zin zou je heel letterlijk kunnen vertalen. Jij moet niet zeggen dat ik een lelijke neus heb. Je mag dit ombouwen tot zeg niet dat ik een lelijke neus heb. De tweede manier van de conjunctieve in de hoofdzin is de adhortativus. De aansporing. Hier staan drie zinnen. Saltemus, van het werkwoord saltare dansen. Denk aan salto's maken. Laten we dansen. Kantemus, denk aan het werkwoord cantare zingen. Laten we zingen. Ejamus, komt ook behoorlijk vaak voor, komt van ieren, gaan. Laten we gaan. Deze manier van vertalen moet je kiezen als er een prijsens is. En als er een vorm van bij staat. Je kunt hem heel goed vertalen met behulp van het werkwoord laten. Namelijk laten wij gaan, laten wij zingen, laten wij dansen. Een derde optie zie je hier. Quit faciam betekent wat moet ik doen. Quit dicam betekent wat moet ik zeggen. En quit narem, wat moet ik vertellen. Deze vorm van... De conjunctivus die een twijfel uitdrukt, heb je meestal als er een ik- of wij-vorm staat. Wat moet ik doen? Wat moeten wij doen? Meestal gaat het om prijzens en heel vaak is er sprake van een vraag. Je kunt deze vorm heel goed vertalen met behulp van het werkwoord moeten. Wat moet ik doen? Wat moet ik zeggen? De laatste vorm waar we het nu over hebben is de optativus, de conjunctivus van wens. In deze twee zinnen wordt een conjunctivus gebruikt, maar twee keer van een verschillende tijd. In de bovenste zin, optimus vincat, mogen de beste winnen, wordt een conjunctivus van het prijsens gebruikt. In de tweede zin, avis essem, was ik maar een vogel, wordt een conjunctivus van het imperfectum gebruikt. Je gebruikt die van het prysens voor normale wensen en die kun je heel goed weergeven met mogen. Je gebruikt die van het imperfectum voor onvervulbare wensen. Je kunt helemaal geen vogel zijn. Het is dus een wens die eigenlijk nergens opslaat. Maar toch wel af en toe leuk is om te zeggen. Die manier kun je heel goed vertalen met was ik maar. Was ik maar een vogeltje. Heel vaak komt in teksten in combinatie met deze conjunctives het woordje utinam voor. Dat is een soort van wenswoordje dat je zou kunnen vertalen met och. Om nog even samen te vatten, er zijn maar liefst vier manieren om een conjunctives in de hoofdzin uh, te gebruiken, namelijk die van het verbod, de aansporing, de twijfel en de wens.